Mijn verwachting vandaag was dat er allerlei mensen zijn die kijken naar elkaar. Hoe zijn ze met de software van Engineer bezig? En hoe pakken ze dat op? Hoe, uh, om van elkaar te leren. Ik verwacht het een en ander te leren over de nieuwe functies in Solid Edge, die in korte tijd met heel veel klanten van ons kan praten. My expectations of today really are to, to help our customers really understand the true value of Solid Edge en our value solutions. Je leert weer nieuwe trucs, de nieuwe softwareomgeving wordt uitgelegd. En uh, ja, hoop gezelligheid en uh, ook nog lekker eten. Dus uh, dat was een beetje wat ik verwacht. wordt wat verteld over tot leadership van Paul en van Wout, over het kijken naar de toekomst. Onze klanten en onze gezamenlijke relaties staan voor een transformatie, digitale transformatie. Ja, dit thema hebben we gekozen omdat we zien dat een groot deel van onze klanten al in de transitie zit van klassieke maakindustrie, noem ik het maar, naar smart industrie. En als je dat goed wilt doen, moet je je bedrijf veranderen. En om die veranderingen door te kunnen voeren. Vinden wij heb je ook gedachtenleiderschap nodig in het bedenken van de oplossingen om naar die nieuwe smart industrie te komen. Voor Nederland is Engineer onze value-added reseller. Zij uh, leveren ons de licenties en de support, maar ook uh, de trainingen en sinds kort ook uh, gewoon teams en de support om uh, helpdesk vragen op te lossen. Uh, eigenlijk is dat een, uh, een pakket uh, die erg goed bij ons past op dit moment. En Engineer heeft daar heel veel uh, ja, kennis van hein, die willen we gaan gebruiken. En het is fantastisch om hier amongst 250 van onze customers te zijn. Die leren over de nieuwe solutions, de nieuwe features, de capaciteit. En wat voor mij is een hands-on session om to deze tools uit te proberen en echt te leren wat ze kunnen their kunnen and en hun capaciteit en productiviteit. Wat ik hoop dat blijft hangen is dat het niet puur gaat om software en automatiseren van processen. Het gaat veel meer om de mens erachter en nog meer om leiderschap, om mensen mee te krijgen in een verandering. Data management met Solid Edge. Ik had er het een en ander over gelezen. Uh, maar ik zie nu beter in hoe we dat eventueel zelf zouden kunnen toepassen. Om uh, ja, toch voor te bereiden voor de toekomst eigenlijk. En ze hebben een fantastic job of hosting this event. Fantastic job of really making our customers feel very welcome. En their customers feel very, I guess, very supportive of them as a partner and someone who can really truly support them with their solutions going forward.